We hebben dit jaar een dag cadeau. 29 februari is schrikkeldag. Dat is een dag extra. Daar heb je misschien niet op gerekend. Is dit niet het beste moment om die dag te pakken, te claimen? Het is een maandag om te zorgen dat je niet naar je dagelijkse dingen gaat, maar die dag aanwendt om eens heel diep na te denken over grote zaken. Over verre toekomst, over grote idealen, over wat nou verscholen... In jou zit, als wat, jou, wat jou warm maakt, waar je vuur zit. Um, ik ben zelf als componist nu al een jaar of vijftien bezig. Uiteindelijk ben ik vooral ook heel veel bezig met projecten, met dingen organiseren en regelen. Ik raak al heel snel ondergesneeuwd in allerlei korte zaken. Ik vraag me bijna nooit meer af waar wil ik staan over vijf jaar. Wat wil ik voor elkaar hebben gekregen over tien jaar? En ik wil mezelf dwingen. 29 februari, geen e-mail te checken, geen lopende zaken, te reserveren om na te denken over die toekomst. En ik hoop dat je mee wil doen. Ik zoek mensen, professionals, creatieven, uit de wereld van kunst of sociaal maatschappelijke ondernemingen, mensen met idealen, maar ook mensen die het echt in de praktijk willen zetten, om samen te komen, echt de diepte in te gaan en commitment uit te spreken om ook die grote dromen, te gaan verwezenlijken. Daar gaan we een hele dag aan werken.